Naar de teleurstellingen in het verleden op het werkgebied... Ja, heb ik gewoon heel veel zelfvertrouwen weer teruggewonnen. En dan heb ik het idee dat ik weer deel uitmaak van de maatschappij. Uiteindelijk is het zo dat ik meerdere werkplekken heb gehad in het verleden. Ik ben verbaal heel erg sterk. Maar daar zit een groot verschil in met mijn non-verbaalde stukje. Waardoor ik ook heel vaak overschat werd... en overvraagd werd op werkplekken. Er ontstonden er vaak huilbuien, uh, neerslachtig... waardoor ik dan stopte met de baan. De Groeituin 013 is een plek waar... Uh, iedereen uh, samenkomt. Uitvallers uh, van werk, van school, uh, die hier dus ook uh, hun werk kunnen komen doen. Uh, iedereen is gelijk aan elkaar, er zit geen druk op op het werk. Dus zo ben ik eigenlijk ik, ik, drieënhalf jaar geleden een beetje ingerold met hulp van een jobcoach. Zelf uh, heb ik ook vaak mijn eigen projecten. Ik ben altijd heel erg van de bloemen hier op de tuin, dus ja, daar geniet ik ook wel heel erg van. Dat ik uh, op deze manier gewoon heel trots ben op waar ik nu sta. Want ik ben uiteindelijk van heel ver gekomen.